Ziet jouw tuin er tijdens de zomer tropisch groen of eerder verdord bruin uit? Elk jaar puffen en zweten we door de zoveelste hittegolf, maar ook onze natuur ziet af. In dit college vertel ik je hoe je je tuin, maar dus ook jezelf, tijdens de warmste dagen kunt afkoelen. Hoe overleeft jouw tuin een hittegolf? Ik hoorde over laatst het verhaal van een vrouw die twee Griekse landschilpadden in haar tuin had. Nu, de naam zegt het zelf al. De Griekse landschilpad komt hier eigenlijk niet voor. Die komt uit Griekenland en die is aangepast aan dat warme, droge Griekse klimaat. Bij ons hier in Vlaanderen is het eigenlijk normaal te koud en te nat voor die schildpadden om zich voor te planten. Tot vorige zomer hadden we zo'n warme en droge zomer dat die schildpadden erin geslaagd waren om baby-schildpadjes te maken. Waarom vertel ik nu dit verhaal? Uh, omdat het een mooi voorbeeld is van uh, hoe droogte en hitte steeds vaker voorkomen in onze zomers. En dat we dat zelfs kunnen zien en voelen gebeuren in onze eigen tuin. Die veranderingen die zijn eigenlijk als het ware tot aan onze achterdeur gekomen. En de voorspellingen van de klimaatverandering zijn eigenlijk duidelijk: we verwachten in de toekomst. Uh, nog meer en uh, nog zwaarder van die extreme weersomstandigheden, van die hittegolven en die droogtes. Maar, en dat is eigenlijk interessant, die droogte en die hitte die voel je niet overal even hard. Er is bijvoorbeeld al een groot verschil tussen de Kempen en de zee. Dat hoor je ook op het weerbericht. Kempen is uh, verschillende graden warmer tijdens uh, de zomer dan de zee. Maar ook tussen het stad en het platteland kan je zo'n... Uh, Verschillen zien, waarbij de stad eigenlijk veel warmer gaat zijn dan het platteland. Maar op kleine schaal kan dat ook gebeuren. De tuin van je buurman zou verschillende graden warmer of kouder kunnen zijn dan je eigen tuin. Dus die schildpadden van in het begin die zouden misschien toch niet in één welke Vlaamse tuin voor nakomelingen hebben kunnen zorgen. Nu, een groot deel van het jaar vind je dat misschien wel interessant dat je tuin warmer gaat zijn. Zo in het voorjaar is het wel leuk als jij al wel op je terras kunt zitten en je buurman misschien nog niet. Maar tijdens zo'n hittegolf kan die, uh, kan die warmte wel echt voor problemen zorgen. Dat hebben we ook gezien in die hittegolf vorige zomer: dat er eigenlijk tijdens de hittegolf een serieuze piek in de sterftecijfers was, in de oversterfte, zoals dat heet, dat er veel meer dan gemiddeld mensen overleden tijdens de hittegolf. En ook voor de natuur uh, geven die, uh, die hitte en die droogte serieuze problemen. Je uh, kunt dat het best al zien aan je gazon tijdens zo'n droogte, tijdens zo'n hittegolf, gaat die vaak serieus bruin worden, maar dat is maar één visueel uh, signaal van eigenlijk een, uh, een natuur die als in zijn geheel kreunt onder die droogte en die hitte. Dus de, de vraag is dan hoe kan ik mijn tuin weerbaarder maken tegen droogte en hitte. We kunnen die, die klimaatverandering zelf, die droogte en die hitte zelf natuurlijk op 1, 2, 3 niet oplossen. Maar we kunnen misschien wel in onze eigen tuin uh, de impact daarvan beïnvloeden. Dan is een belangrijke disclaimer nu wel. Uh, die vraag ga ik hier niet volledig beantwoorden. Want daar hebben we goede data voor nodig. En dat is iets dat wij uh, met een nieuw uh, citizen science project Curieuze Neuzen in de tuin hopen te bereiken. Curieuze Neuzen in de Tuin uh, is een project dat eigenlijk vraagt aan 5.000 mensen verspreid over heel Vlaanderen om een mini weerstationnetje te installeren in hun gazon. Om daar de droogte en de hitte, en de hitte te gaan monitoren. Ik heb er hier zo eentje bij, zo'n mini weerstation. We hebben het uh, de Gazondolk gedoopt uh, voor begrijpbare redenen. En uh, dat mini-weerstationnetje gaat eigenlijk de temperatuur temperatuur meten zowel onder de grond, aan het oppervlak als uh, 15 centimeter boven de grond. Dus hij gaat tot hier in de gazon uh, en daar de hele zomer gaan meten. Met dit groene lemmet gaat hij dan weer de, de bodemvochtigheid meten waar de, waarbij wij dan de, de droogte kunnen afleiden. En dat weerstationnetje gaat dan eens in de tuin staat, elke dag data doorsturen, zodat we in real time op dagelijkse basis die droogte en die hitte gaan volgen. Dus in uh, curieuze neuzen in de tuin vragen we die 5000 Vlamingen om dat weerstation in hun gazon te installeren en het daar heel de zomer te laten staan, zodat we eigenlijk een heel goed beeld gaan krijgen van de variatie in de impact van droogte en hitte in Vlaamse tuinen. Over de hele regio. En dat is belangrijk, omdat we dus op die manier, door met zoveel mensen te gaan meten, eigenlijk perfect al die uh, verschillende factoren kunnen gaan uiteenrafelen, die een rol spelen in hoe groot die impact is van droogte en hitte. Welke factoren er dan het meest gaan doorwegen, daar hebben wij natuurlijk als wetenschappers wel onze vermoedens van, maar we moeten dus eerst wachten op die 5000 meetstations, om dat echt te kunnen beantwoorden. En de grote vraag daarbij is hoeveel kunnen wij er nu zelf aan doen? Hoeveel van die impact uh, hebben wij zelf in de hand? Dat je in de Kempen woont, daar kan je natuurlijk niks aan doen. No offense naar de Kempen. Uh, ik bedoel maar, we vragen niet om te gaan verhuizen. We willen eigenlijk weten als je die tuinen die je hebt, uh, kun je daar in die tuin iets aan doen dat hij minder last heeft van de droogte en de hitte? En we verwachten dan dat er zo'n 80% is van uh, factoren die je eigenlijk niet in de hand hebt, waar je niks aan kunt doen. Uh, bijvoorbeeld of je in de stad of op het platteland woont, uh, dat heb je zelf niet in de hand. En die stad, uh, daar weten we van dat die verschillende graden warmer gaat zijn dan het platteland dat je in de Kempen woont. Daar weten we dan ook dat de, de, zand, de Kempische zandbodem eigenlijk voor serieuze uh, opwarming gaat, gaat zorgen. Dat zien we ook, dat die in de uh, zomer veel warmer gaat zijn in vergelijking met de kust, waar we met een kleibodem zitten, die veel beter het water gaat vasthouden dan een zandbodem en dus veel minder snel gaat opwarmen. En aan de kust hebben we natuurlijk ook die zeebries, die invloed van de zee, die voor verkoeling gaat zorgen. Een andere factor die we misschien minder zelf in de hand hebben, is hoe groot onze tuin is. We verwachten dat grote groenoppervlaktes, uh, grote tuinen, voor meer verkoeling gaan zorgen, want we weten die impact van groen op de, de hitte is enorm is. Dus een grote tuin gaat misschien wel minder afzien van de hitte dan een kleine tuin. Nu, als er 80% is waar we niet zo heel veel aan kunnen doen, is er natuurlijk ook nog 20% waar we wel iets aan kunnen doen. En dat is op zich al goed nieuws, want zo'n 20% op die totale variatie die we zien in Vlaanderen, kan toch nog wel een aantal graden verschil maken op zo'n hete zomerdag. Maar wat zijn dan zo'n mogelijke oplossingen? Het eerste dat misschien in u opkomt is bomenplanten. En dan verwachten we ook dat dat uit de data heel erg naar voren gaat komen. We weten dat bomen een heel erg verkoelend effect kunnen hebben. Ze gaan niet enkel voor schaduw zorgen, ze gaan ook door water te verdampen eigenlijk veel van die, die, die warmte-energie terug kwijtspelen. Maar anderzijds kunnen bomen die moeten natuurlijk dat water ergens halen, dus die gaan misschien wel uh, je tuin ook verder verdrogen. En dat is iets wat we hopen uit te zoeken, dat we door op zoveel plaatsen te gaan meten, echt die verschillende factoren uit elkaar kunnen halen. Wat zorgt er voor verkoeling en heeft dat dan effect op de droogte um, en hoe interageren al die factoren? Een ander voorbeeld is de lengte van je gazon. En wat we zien bijvoorbeeld tijdens zo'n uh, zo hittegolf, als je heel vaak je gazon heel kort gaat afrijden, gaat dat gazon minder weerbaar zijn tegen zo'n hittegolf, tegen zo'n droogte. Het gaat ook kortere wortels hebben, minder goed diepere waterlagen kunnen aanspreken en dus veel sneller gaan afzien als het warm en droog wordt. Als je je gazon langer laat staan, gaat dat veel beter daartegen beschermd zijn en eigenlijk ook voor meer verkoeling zorgen zelf in de tuin, um, een beetje zoals die bomen dat ook deden. Een andere belangrijke factor is de, de biodiversiteit, de hoeveelheid soorten aan planten in je tuin. Um, we verwachten dat als je twintig uh, verschillende struikensoorten hebt, dat uh, je tuin veel weerbaarder gaat zijn, uh, de natuur in je tuin, veel weerbaarder gaat zijn tegen de hitte en de droogte, dan als je maar één struikensoort gaat hebben. Hetzelfde geldt in je gazon. Als er daar wat andere plantensoorten tussen staan, gaat die veel minder last hebben van de droogte en van de hitte. Dus op die manier gaan misschien die paardenbloem en... Uh, uh, dat mag de je Gazon toch nog een functie hebben. En dan zijn er de muren, de schuttingen, uh, de terras, de, uh, de oprit. Allemaal menselijke bouwsels die eigenlijk voor veel extra hitte gaan kunnen zorgen. Dat weten we als die, die, die oppervlakten. dat die heel veel warmte gaan absorberen en uh, eigenlijk gaan bijhouden in de tuin. En daar komt dan ook nog eens bij dat heel veel van die. Oppervlakte, zoals je terras, je oprit, ook het regenwater heel snel gaan laten afstromen en minder goed gaan uh, laten opnemen in je, in je tuin. En daardoor krijgt je tuin dus veel sneller last van de droogte en gaat ook de hitte-impact veel groter zijn. Die afstroming van regenwater is dus eigenlijk een heel belangrijke factor. Uh, en verwachten we ook dat dat een grote invloed gaat hebben en dat je met maatregelen die eigenlijk de opname van regenwater gaan bevorderen, dat je het kunt laten infiltreren bijvoorbeeld, of dat je een regenton hebt waardoor je het water later kunt teruggebruiken in je tuin, dat dat maatregelen gaan zijn bijvoorbeeld die zowel de impact van droogte als hitte ten goede gaan komen. Dus al het water eigenlijk in je tuin zou daar een rol kunnen spelen. Je vijver, maar misschien zelfs ook je zwembad, uh, zouden voor verkoeling kunnen zorgen. De grote vraag is dan natuurlijk: hoeveel draagt elk van die oplossingen bij. Dus ik heb een heel aantal dingen opgesomd waar wij van verwachten dat ze een grote rol gaan spelen. Maar we weten niet, uh, nog niet hoe groot die impact gaan zijn. En het zou heel leuk zijn als we dus met. Uh, de hulp van die 5000 weerstationnetjes een soort van rangschikking kunnen maken. Dat we kunnen gaan oplijsten welke maatregelen eigenlijk de grootste invloed hebben, de grootste verbetering gaan opleveren. En dan misschien ook afhankelijk van de regio kunnen gaan kijken wat een, uh, een goede maatregel zou zijn. Dat bijvoorbeeld in de stad uh, andere maatregelen beter gaan werken dan op het platteland. En dat is dan niet enkel voor hier en nu in je eigen tuin, maar misschien ook voor buiten de grenzen van je tuin. Dat maatregelen die voor verkoeling en minder impact van hitte en droogte zorgen in jouw tuin, misschien ook wel een soort van airco voor de buurt kunnen gaan vormen. En dan is één tuin misschien niet voldoende. Misschien hebben we daar een heel tuinencomplex voor nodig, of natuurgebieden in de stad. Maar dat we misschien door daar met z'n allen aan te werken, de hele buurt kunnen gaan. Uh, weerbaarder maken. En dan zou het natuurlijk ook nog leuk zijn als die maatregelen de klimaatverandering zelf uh, ook mee zouden kunnen aanpakken. Uh, bijvoorbeeld dat planten van bomen, daar weten we van, dat dat niet enkel voor verkoeling gaat zorgen, maar ook uh, CO2 uit de lucht gaat opnemen. En hoe meer CO2 we uit de lucht opnemen, hoe minder groot die klimaatverandering zelf gaat zijn. Dus hoe overleeft je tuin nu zo'n hittegolf? Ik hoop dat ik hier Um, al een goed idee gegeven heb van de, de verschillende factoren die daarbij een rol spelen. En ik hoop dan heel zeker dat we met de hulp van die 5000 weerstationnetjes um, dat raadsel binnenkort volledig kunnen uitklaren.